voor echt persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders... Uh, dan moet je toch wel echt heel onzorgvuldig zijn geweest. Maar uh, dat wil niet zeggen dat die gevolgen onder de AVG... dat die, uh, niet mal, dat die mal zijn. Of hè, wat ook kan, is als je bijvoorbeeld... dat je uh, ransomware aanval hebt... en je gewoon geen onderwijs kan geven... Ja. Uh, kun je ook gewoon onder de overeenkomst die je hebt met je studenten... Je ook aansprakelijk zijn. Eventueel zou het misschien ook gevolgen kunnen hebben voor je accreditatie. Ja, precies. Of uh, voor je subsidies die je krijgt. Ja. Dat zijn allemaal dingen uh, die je zeker ook in de acht moet nemen. Wat als je als onderwijsinstelling te maken krijgt met uh, ICT-problemen? Denk aan datalekken of uh, erger nog cybercriminaliteit. Uh, wie is daar dan juridisch verantwoordelijk voor en ver gaat deze verantwoordelijkheid? Daarover praat ik in deze aflevering van Brains, waar ik in gesprek ga over digitalisering en innovatie in het onderwijs met Nienke Bernhard. Nienke, van harte welkom. Dank je wel. Advocaat hè, in het dagelijks leven. Ja, oké. bij. Uh, Greenberg Trouwig, DT Law in Amsterdam. We gaan het hebben over uh, de, de juridische aansprakelijkheden binnen uh, onderwijsinstellingen specifiek. Want uit een onderzoek van Kantar in opdracht van ICT-organisatie Brains Network... Uh, en ik lees het even voor. Er blijkt dat onder bestuurders en IT-specialisten binnen het voortgezet en mbo-onderwijs... Uh, dat 40% in het afgelopen jaar um, serieuze it problemen uh, heeft gehad. Waaronder Dedos aanvallen, uh, ransomware. Uh, verbaast jou dat? Nee, dat verbaast me helaas niet. Hmm. Uh, ik denk dat het een bekend probleem is, althans. Ik ben natuurlijk uh, IT-advocaat, dus wij komen het veel tegen. Ja. Um, ik doe ook heel veel uh, privacywerk, data -protectie. Um, en daar zijn dit natuurlijk uh, onderwerpen die uh, aan de orde van de dag zijn. Daarom is dit onderzoek ook zo belangrijk. Uh, het brengt heel goed in kaart hoe groot het probleem nou daadwerkelijk is. Waar ligt de problematiek met name? Nou, eigenlijk is het zoals met elk risico uh, wat je wilt beheersen. Uh, als je niet goed weet wat het risico is en als je niet goed jezelf beschermt aan alle kanten, uh, ja, dan loop je dus gewoon een, een gevaar. Is een onderwijsinstelling een een, een snoepwinkel voor, uh, voor, voor cybercriminelen? Ja, dat denk ik wel. En dat heeft meerdere oorzaken. Eén is dat, als je bijvoorbeeld vergelijkt met financiële instellingen, uh, ja, gewoon de beveiliging minder goed is. Ja, dus er wordt minder aan gedaan. Nou, een inbreker, ja, een standaard inbreker, die kiest ook het huis waar hij het makkelijkst kan inbreken. Dus dat is denk ik uh, één. En twee is natuurlijk dat uh, de data die scholen verwerken uh, best wel interessant is. Hoe zwaar is de verantwoordelijkheid? Uh, even vanuit juridisch kader. Hoe, uh, hoe, waar ligt die verantwoordelijkheid en hoe zit dat in elkaar juridisch? Leg, leg dat eens uit. Nou, dat hangt eigenlijk af uh, ja, de invalshoek van waar je het bekijkt. Maar misschien is in dit kader wel uh, de beveiliging van persoonsgegevens. Misschien een goed voorbeeld. Ja, er zijn uh, nogal wat persoonsgegevens aanwezig op scholen. Ja, ja, precies. En uh, nou, inmiddels kent denk ik iedereen ook de, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ja, de, de AVG. En die bevat ook regels over beveiliging. Uh, wat gebeurt er als je data... Uh, kwijtraakt of die wordt gestolen nou, en dat soort dingen. Um, als je kijkt naar de AVG, waar bij ligt dan de verantwoordelijkheid, uh, dat is bij degene die heet de verwerkingsverantwoordelijke en dat is eigenlijk degene die bepaalt wat doe ik nou met alle gegevens. Hoe zit dat met cybercrime? Moet je ook echt beleid voeren actief op wat gebeurt er als er sprake is van ransomware, als we gegijzeld worden, als we weet ik veel, wat er phishing, noem het allemaal maar op, DDoS aanvallen. Moet mm -hmm. je ook daar een heel expliciet beleid op maken als onderwijs? Juridisch? Dan ga ik je een heel juridisch antwoord geven en dat, is, uh, dat hangt er vanaf. <laughs> um, onder de AVG kan dat moeten. Ja. Um, en uh, de, de reden dat ik zeg het kan moeten is dat heel veel regels zijn heel precies. He, er staat bijvoorbeeld gewoon uh, je moet in je overeenkomst uh, A, B en C opschrijven. Ja. Maar er zijn ook heel veel regels en die zijn eigenlijk risico gebaseerd en dat betekent dat je zelf moet kijken wat is het risico en dan is de regel dat je adequate maatregelen moet nemen. Mm. En dat betekent dus dat je als organisatie heel goed in kaart moet brengen wat zijn die specifieke risico's en als jij ziet dat bijvoorbeeld phishing of Ransomware aanval, ja, noem het op. Hè. Ja. Als je daar gevoelig voor bent, ja, dan zou het best eens kunnen zijn dat je daar een specifiek beleid op moet voeren. Stel ik, ik ben bestuurder en ik zit hier naar te kijken en denk ik weet het allemaal niet precies. En morgen is het feest uh, en uh, mijn onderwijsinstelling wordt gehackt. Hoe, hoe ziet die aansprakelijkheid eruit? Als het de AVG is, dan is het de organisatie die aansprakelijk is. Okay. Ja, dus ofwel de school of de leverancier of beide, hangt ervan af. En... Je zal niet zo snel komen tot echte bestuurdersaansprakelijkheid, dus persoonlijke aansprakelijkheid. En de reden daarvoor is dat je het gewoon echt wel bond gemaakt moet hebben. Nou, maar laten we het dan heel concreet maken. Uh, mijn school wordt gehackt en alle persoonlijke data van al mijn studenten, duizenden, die zitten de volgende dag, ze staan allemaal op de dark web. Inclusief alles, ja. inclusief chats, inclusief profielen, inclusief de hele rambam. En mijn ICT was gewoon niet op orde, aantoonbaar niet op orde. Ja. Ja, wat gebeurt er dan? Ja, het Dit hangt er weer van af. Ja dat, ja. ja, dat is altijd een flauw antwoord. Maar het is lastig om daar iets definitiefs over te zeggen. Maar kijk, voor echt persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, uh, dan moet je toch wel echt heel onzorgvuldig zijn geweest. En, hmm. en daar kom je gewoon niet zo snel bij. Um, dus ik denk ook niet dat dat, uh, dat exact is waar je heel bang voor moet zijn. Maar...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 Ja, precies. Of uh, voor je subsidies die je krijgt. Ja. Dat zijn allemaal dingen uh, die je zeker ook in de acht moet nemen. Uh, dus, dus ook al is het dan misschien nog geen persoonlijke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid gaat wel als organisatie heel erg ver. Absoluut. Nou, als ja. je kijkt naar boetes onder de AVG, dat is maximaal 20 miljoen. Of 4% van de wereldwijde omzet. Nou, waarschijnlijk zie je bij onderwijsinstellingen natuurlijk meer in die 20 miljoen. En het is ook zo dat de autoriteit persoonsgegevens legt ook echt boetes op. Ja, zijn actief daarin. En zijn actief daarin. En niet alleen maar in het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld ook bij ziekenhuizen. Kijk, ja. uh, zij kijken gewoon echt naar wat is er gebeurd. Um, dus ja, je moet niet dan de illusie hebben bijvoorbeeld dat ik ben een onderwijsinstelling, dus ik ben wel veilig. Dat mm. is juist niet het geval als je zulke gevoelige data uh, ja. ook onder je hebt. Ja. Richting de afronding. Hè? Wat, moet dus, wat moeten onderwijsinstellingen um, doen? In jouw ogen. Om dit te voorkomen. Ik zou als eerst beginnen bij goed in kaart brengen. Wat is het nou het risico? Daar helpt dit onderzoek natuurlijk heel goed bij. Ja. Maar uh, ja, kijk heel goed naar je eigen organisatie. Wat is er nu aan de hand? Wat zijn nu voor ons... Ja, concreet de risico's. Um, en waar moeten we actie onder, op ondernemen? Uh, vervolgens zou ik zeggen, uh, beleg de verantwoordelijkheid hiervoor. Ja, dus niet aansprakelijkheid, maar gewoon de, beleg de verantwoordelijkheid bij één of meerdere personen die ook daadwerkelijk inspraak hebben in het bestuur of daar dicht tegen aanzetten. Die binnen een, de organisatie? Binnen de organisatie, hmm. ja, die een mandaat hebben maar en die ook bijvoorbeeld een budget hebben. Wat wel belangrijk is, dat je, je kan jezelf echt wel beter beschermen um, door een aantal vrij eenvoudige dingen te doen. En dat ja. is bijvoorbeeld ook, we hebben gesproken nu over bestuurders veel, mm -hmm. maar je mensen goed opleiden. Ja. Dat heel, klinkt heel eenvoudig en dat kan het ook zijn. Gewoon zorgen dat je niet je laptop ergens laat liggen. Hoe kies je een password? Uh, um, wat mag ik opslaan in het schoolsysteem, in het leerlingvolgsysteem? Uh, allemaal dat soort dingen verlagen het risico uh, ontzettend. Ja. Dus, dus, uh, uh, dus, dus niet alleen maar de bestuurders, maar ook gewoon de docenten. Het hele het is, systeem, ja, de hele ja, organisatie. Exact. Ja. En studenten ook en leerlingen. Zeker. Ja. Ja. Ja. Uh, Nienke, dank je wel voor dit gesprek. En wil je nou meer uh, zien uh, van uh, deze video's, uh, Brains, waarin we in gesprek gaan over innovatie en digitalisering in het onderwijs, of je wil meer weten over het onderzoek waar Nienke en ik aan refereerden, kijk dan vooral op Brains.nl. Voor nu, dank je wel voor het kijken. Hoi.